Waar sprong helemaal om gaat, is een topinkomen bereiken in de helft van de tijd. En ik denk dat het niet mogelijk is, en dat, dat is natuurlijk heel algemeen zo, als je hele lage prijzen vraagt. En als we heel hard werken. Om, om een topinkomen te bereiken, moet je eigenlijk heel veel vrije tijd hebben. Anders heb je er geen tijd voor. Er is tijd voor nodig. Wie heeft het gevoel dat hij heel hard moet werken? En dan komen we bij de vijfde. Deze is echt super. Dat heb ik echt moeten leren. Je wordt eigenlijk als ondernemer word je continu afgewezen. Ja? En dat zal ook blijven. Ja? Zeker als je nog hogere prijs gaat vragen, neem maar van me aan dat je ook nees zult krijgen. Het zal heus niet voorbij zijn. En, en je, je maakt jezelf los ervan, dat je dat heel erg vindt. Dus dat is eigenlijk de kunst. Altijd jezelf aanbieden, je verkopen, kost 100.000 euro. Wil je het niet? Oké, okay, prima. <laughs> en, en een hele mooie uitspraak van Anthony Robbins. Ik ben nooit bij de man geweest, maar hij inspireert me wel. Uh, if you will get past seven no's in sales, you will be wealthy beyond your wildest imagination. Dit is echt waar. Vind je het allemaal fijn om nees te krijgen? <laughs> Genieten. Wie heeft er zoiets van? Ik ga neefs uit de weg uh, over het algemeen. <lacht> ja, en er zijn een paar mensen die zijn heel eerlijk zijn. Ah, Oké. Okay. <lacht> misschien die anderen. Ik vind het niet erg. Oké. Okay. Nou, ik heb uh, een paar ideeën laten zien van hoe je een high-end ondernemer kunt zijn. En uh, dat is wat we hier delen en waar we het over hebben bij mijn event Reuzesprong. En er valt veel meer over te weten. En als het voor jou belangrijk is om een high-end ondernemer te zijn die echt hele hoge prijzen vraagt, dan zou ik zeggen, zorg dat je de livestream kunt kijken. En je kunt je ticket nog steeds kopen, maar het is nog maar twee dagen geldig. Dus uh, koop je ticket via de link die boven deze video staat. En ik inspireer je heel erg graag. Ja.